Het is belangrijk dat je verschillende sporten kunt uitproberen. Dus ik heb uh, gevraagd naar een rolstoel voor badminton. Uniek sport Uitleen is een dienst waarbij sporthulpmiddelen worden uitgeleend aan mensen met een mobiliteitsbeperking. Uh, padelsport, badminton, basketbal, framerunning, dansen, fietsen. Ik gebruik de rolstoel omdat ik een aangebouwde hartafwijking heb en ik gewoon niet zo heel lang kan blijven lopen en rennen en staan. Ik vind sporten heel belangrijk omdat het een sociaal gebeuren is en het is belangrijk om mijn conditie op peil te houden. Uniek sporten geeft mobiliteitsgarantie en dat betekent dat we het hele traject begeleiden. Dus van advies naar instructie naar begeleiding bij eventueel pech onderweg en tussentijdse evaluaties. En na het sporten ben ik versleten, maar wel voldaan en super blij ermee.